Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het oude leselement inschrijvingen en de nieuwe inschrijvingen plus app. Allereerst is het in de inschrijvingen plus app mogelijk om te werken met rich text, dus opgemaakte tekst inclusief afbeeldingen en video's. En Hier ziet u daarvan een voorbeeld. Dit is een voorbeeld. ...van een inschrijving gemaakt met inschrijvingen plus in een, in een bepaalde vakruimte. En u ziet hier dat de tekst van deze inschrijving is opgemaakt. Sommige woorden zijn vetgedrukt En er is een, een plaatje bij de inschrijving uh, ingevoegd om een en ander wat aantrekkelijker te maken. Dus dat ten eerste. Ten tweede uh, kunt u gebruik maken van een zogenaamde compacte weergave om de verschillende onderdelen waarvoor men zich kunnen inschrijven, te tonen. Dat ziet er als volgt uit. Die compacte weergave, die kunt u instellen in het onderdeel zelf. Hier staat die, compacte weergave. En dat betekent dat alle onderdelen van deze inschrijving op een compacte wijze worden weergegeven. En hier ziet u het resultaat, zoals een leerling dat ziet... Dit is een excursie voor de onderbouw, bestaat uit drie onderdelen. Een bezoek aan het museum, aan NEMO of aan de Space Expo. De drie items van deze inschrijving worden compact weergegeven. En als de leerling het symbooltje i aanwijst, dan krijgt die leerling meer informatie over het betreffende onderdeel, over het betreffende item. Zet ik die compacte weergave uit, dan worden al deze. Uh, informatieblokken onder elkaar bij de inschrijving weergegeven. En zijn dat dus een heleboel items, een heleboel van die informatieblokken, dan moet een leerling heel veel scrollen om het juiste item uh, te zien en te bekijken. En wordt de pagina wat langer en dus onoverzichtelijk. En met deze compacte weergave uh, voorkom je dat dus. Volgende verschil is dat het vrij makkelijk is om uh, bepaalde onderdelen van de inschrijving te muteren. Hier ziet u daarvan een voorbeeld. Ik klik op het onderdeel excursie onderbouw. Ik moet even naar de docentenweergave. Excursie onderbouw. En dat bestaat uit een aantal onderdelen die ik net ook al beschreef. En het is vrij makkelijk om die onderdelen te selecteren en om bepaalde acties uit te voeren, zoals het een item kopiëren binnen deze inschrijving. Maar wat zeker nieuw is, is de volgorde van de items wijzigen. Dat zat niet in de oude inschrijving. Hier is het mogelijk om de verschillende onderdelen van volgorde te wijzigen. Dus dan gaat het om de wijze waarop de onderdelen aan de leerling worden getoond. Hier kunnen we de volgorde dus wijzigen. Het is mogelijk om een Excel import en export te doen. Als ik ga naar de inschrijving voor de excursie voor de onderbouw, dan kan ik deze gehele inschrijving exporteren naar Excel. Dat komt er dan zo uit te zien. Hier worden keurig alle leerlingen geëxporteerd. Uh, inclusief hetgeen wat zij, uh, wat zij gekozen hebben. Ook is het echter mogelijk om um, onderdelen te importeren uit Excel. Uh, die knop ziet u hier. U kunt uh, een Excel sheet wat uh, voldoet aan een, uh, aan een aantal vereisten kunt u importeren. En als u klikt voor een voorbeeld dan krijgt u een voorbeeld van een Excel-sheet te zien. En dit Excel-sheet kunt u gebruiken als schabloon om zelf de onderdelen en de items uh, in te vullen. En vervolgens, uh, als u dat Excel-sheet heeft uh, ingevuld, dan importeert u, dat, uh, importeert u dat hier via de knop bladeren. Goed, bij inschrijvingen plus kunt u ook werken met de bibliotheek. En op het moment dat u inschrijvingen aanmaakt ergens binnen It's Learning, dan worden de onderdelen van die inschrijvingen automatisch opgeslagen in een bibliotheek. En u kunt vakoverstijgend van die bibliotheek gebruik maken. Let op, dit is een andere bibliotheek dan de bibliotheekfunctionaliteit van It's Learning. Dit is een bibliotheek die geldt voor onderdelen van inschrijvingen plus. Ik bevind me hier in een inschrijving en ik kan klikken op onderdelen bibliotheek. En dan krijg ik ook alle onderdelen te zien van alle andere inschrijvingen die ik op dit moment binnen It's Learning heb aangemaakt. En wie weet zitten daar onderdelen tussen die heel erg lijken op het onderdeel wat u nu wil, wilt aanmaken voor deze nieuwe inschrijving. Nou dan kunt u gewoon die betreffende onderdelen kunt u hier aanvinken en uh, kopiëren naar de huidige inschrijving. Het aantal keuzemogelijkheden voor een onderdeel is enorm uitgebreid was het zo dat bij de oude inschrijvingen plus je maximaal of bij de oude inschrijving je maximaal 20 onderdelen kon selecteren bij de huidige inschrijvingen plus is het zo dat het aantal keuzemogelijkheden voor de deelnemers uitgebreid is naar 99 dat is in principe oneindig veel en genoeg voor de inschrijvingen plus die u zult aanmaken. Het is mogelijk om meer om deelnemers die zich nog niet hebben ingeschreven of die zich niet voor een bepaalde deadline hebben ingeschreven alsnog handmatig in te schrijven voor een bepaald onderdeel. En dat gaat als volgt, hier ziet u weer de excursie onderbouw met drie onderdelen en door te klikken op het betreffende onderdeel kan ik hier eigenlijk van alle andere onderdelen ook zien um, hoeveel mensen zich voor dat onderdeel al hebben ingeschreven. En In dit tabblad zie ik dat een aantal deelnemers uh, nog helemaal geen onderdeel hebben gekozen. Nou, stel nu dat de deadline verstreken is dan kan ik een aantal deelnemers uh, selecteren en ik kan ze vervolgens kan ik ze verplaatsen naar het betreffende onderdeel, Nemo, de Space Expo PO, of het museum. Ik klik via actie op verplaats deelnemers en vervolgens kan ik die deelnemers dus in bulk toewijzen aan een van die drie onderdelen. Wat ook extra en nieuw is aan inschrijvingen plus is de mogelijkheid om een klas aan een deelnemer toe te voegen. Dat is handig, want dan kunt u zien, als u met een klas overstijgende inschrijving werkt, en deelnemers schrijven zich daarvoor in, dan kunt u zien uh, ja, in welke klas die deelnemers zitten. Dat toevoegen van klassen aan deelnemers, uh, dat doet u als beheerder. Dus als u de rol van beheerder heeft in de vakruimte waarin uh, de inschrijving zich bevindt, ogenblik al alstublieft. dus als u die rol beheerder heeft, dan zult u bij betreffende Inschrijving zult u hier een knopje beheer aantreffen. En als ik daarop klik, dan zie ik dat ik uh, aan sommige uh, leerlingen al een klas heb toegevoegd. In principe is dat niet het geval. De, de leerlingen die als deelnemers aan dit vak zijn toegevoegd, die uh, zijn niet gekoppeld aan een bepaalde klas in, uh, in de inschrijvingen plus app. Maar u kunt hem wel aan die klas toevoegen. Of in bulk of losse leerlingen kunt u toevoegen aan de betreffende klas middels actie wijzig klas en nu kunt u zeggen dit zijn leerlingen uit v2a en op deze wijze zijn leerlingen vanaf nu niet alleen voor deze inschrijving maar ook voor alle andere inschrijvingen ook in andere vakken gekoppeld aan, een, uh, aan hun klas dus dat is een actie die u slechts eenmalig hoeft uit te voeren tot zover de belangrijkste verschillen tussen de oude inschrijvingen en de nieuwe inschrijvingen plus app. Als u meer wilt weten over de verschillen of over de inschrijvingen plus app zelf, neemt u dan contact op met It's Learning. Bedankt voor het kijken.